Rogier, wat kan je doen aan um, je neus? Oké, okay. nou, de neus is, uh, daar kan je heel veel mee doen, maar wat wij behandelen is als een neus een beetje, ja, een beetje scheef staat. En uh, natuurlijk, uh, soms is gewoon een chirurgische ingreep gewoon noodzakelijk, ja. maar je kunt eigenlijk met fillers en met boters kun je best wel veel uh, behandelen. Uh, okay. nou, wat? En hoe doe je dat dan? Ja, wat zijn de manieren om dat te doen? Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, je kunt een neustipcorrectie doen, bijvoorbeeld een klein beetje boterings en daardoor gaat dit een beetje omhoog. Ja. Dus dat. Uh, je kunt met een filler, kan je bijvoorbeeld als dit heel diep gelegen is. Uh, dus het heel diep gelegen is, kan je dat dus behandelen. Je kunt uh, deukjes uh, ook met filler behandelen. Dus je kunt het allemaal wat rechter krijgen. Of als een bol is, kun je het wat rechter krijgen. Belangrijk is. Is dat je met fillers, en daar zijn meerdere manieren voor om dat te doen, uh, maar, uh, uh, dat je eigenlijk wat bij kan voegen, maar niet het weg kan, kan nemen. nemen. Nee. Dus, en als het noodzakelijk is dat je iets moet wegnemen, dan plastische moet je plastische chirurgie, chirurgie doen, inderdaad. Dus het is echt voor je neus rechter te krijgen bij te werken, inderdaad. Precies. Oké, okay, en wat uh, iemand die deze behandeling ondergaat, wat mag die verwachten? Nou, uh, qua verwachtingen is het zo dus dat je. Natuurlijk gewoon een rechtere neus hebt. En het effect is, uh, houdt toch wel wat langer aan dan gemiddeld. Ja. En dat is ongeveer een jaar, anderhalf jaar met een filler. En natuurlijk met botox iets minder. Oké, okay, duidelijk. Dan probeer ik het even samen te vatten. Hè? Want als je dus uh, iets aan je neus wil laten doen, dan is het zo dat je met fillers dat kan doen. En dan kan je iets toevoegen. Je kan niet echt iets wegnemen aan je neus. Dus je kan kleine correcties eigenlijk toevoegen, waardoor de neus gewoon cosmetischer er beter uit komt te zien. En daar gebruiken we dus fillers voor in Precies. dit geval. Ja, ja duidelijk.